Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over diuretica. Deze geneesmiddelengroep zorgt ervoor dat je meer gaat plassen, en dat noemen we diurese. Vandaar dan ook de naam diuretica. Ze verhogen allemaal de urineuitscheiding door de nieren, omdat ze de reabsorptie van natrium en water remmen in het nefron, oftewel er blijft meer water en meer natrium over om uit te plassen. Bekijk eerst de video over het nefron. Hierin bespreek ik de opbouw van het nefron en welke stoffen waar worden teruggehaald, waaronder natrium en water. Ik ga daarna verder met de rest van deze video. De belangrijkste indicaties voor diuretica zijn bloeddrukverlaging. Door het feit dat je meer water uitplast, blijft er minder water over in het bloedvat. En dus zit er minder volume in dezelfde ruimte. Dat zorgt ervoor dat de druk daalt. Ödeem, door een teveel aan vocht in de extracellulaire ruimte, hier in het lichtblauw, zie je bijvoorbeeld vocht in de enkels. Door diuretica te geven zal je meer water gaan uitplassen, waardoor er minder water overblijft in het bloed en dat leidt tot een verhoogde osmotische druk, waardoor water uit de extracellulaire ruimte wordt teruggezogen naar het bloed. Dit zorgt ervoor dat het eudeem afneemt. Ook worden diuretica gegeven bij hartfalen. Deze middelen kunnen namelijk zowel de voorbelasting, oftewel de preload, als de nabelasting, de afterload, verlagen, waardoor het hart het een beetje makkelijker krijgt. Laten we het nefron er even bijhalen uit de vorige video, met de glomerulus, het kapsel van Bowman, de proximale tubulus, de lis van Henle, de distale tubulus en de verzamelbuis. En de plekken waar de elektrolyten kunnen worden teruggehaald naar het lichaam. Zoals degene die we al hadden gezien in de vorige video van het nefron. Maar laten we ook de co-transporters erbij zetten. Dit zijn speciale transportmanieren waarbij het lichaam in één keer meerdere stoffen kan transporteren. In dit geval natrium, kalium en twee stuks chloride. In de distale tubulus gaat het om een co-transporter van natrium en chloride. Verder kunnen ook calcium en magnesium nog worden teruggehaald. Oké, okay, dan hebben we alle spelers die van belang zijn, dan kunnen we die diuretica gaan bespreken. De eerste groep diuretica die we gaan bespreken zijn de osmotische diuretica, die met name werkzaam zijn in het eerste deel van de tubulus. Hiervan kennen we met name manitol. dit zijn stoffen die worden gefiltreerd, maar verder niet worden gereabsorbeerd, zo krijgt de voorurine een hoge osmotische waarde. En dat betekent dat water als het ware gevangen zit in de voorurine en het dus niet meer terug kan naar het lichaam en zal worden uitgeplast. Meer over osmose leer je in de video diffusie, osmose en actief transport. De belangrijkste bijwerkingen van deze middelen zijn, zoals je eigenlijk bij elk diureticum zal zien, elektrolytstoornissen, want daar gaan we nu natuurlijk in ingrijpen, waardoor allerlei elektrolyten niet meer goed kunnen worden teruggehaald door de nier. Denk hierbij met name aan natrium en kalium, maar eigenlijk speelt het voor zo ongeveer alle elektrolyten die we hebben. Calcium, magnesium, chloride, bicarbonaat en fosfaat. Verder is hypotensie een bijwerking, en die valt onder de noemer te veel werking, evenals overmatige diurese, oftewel te veel plassen. Hierdoor krijg je dorst, word je duizelig en krijg je hoofdpijn. Dat zijn eigenlijk allemaal gevolgen dus, van de werking van diuretica. Dan de LIS-diuretica, zoals bijvoorbeeld furosemide. Zoals de naam al doet vermoeden, werken deze in op de LIS van Henle, en dan specifiek het opstijgende deel. Hier remmen zij de reabsorptie van natrium, kalium en chloride, oftewel die cootransporter waar we het net over hadden. Door deze te remmen blijven deze elektrolyten in de voorurine zitten. En waar natrium gaat, gaat water. En dat betekent dus dat er minder water kan worden teruggehaald naar het lichaam en dus zal het worden uitgeplast. Ook hier zijn weer bijwerkingen met name elektrolytstoornissen. En in dit geval dus met name van hyponatriëmie, hypokaliemie en hypochloremie. Want ja, die verliezen we nu natuurlijk omdat we die co remmen. Verder remt het ook het terughalen van calcium en magnesium, dus kan je ook een hypocalciumie en een hypomagnesiumie zien en je ziet dat er juist minder urinezuur kan worden uitgescheiden, oftewel dat blijft juist wel in het lichaam zitten, en op die manier kan dat leiden tot jicht. Verder zien we ook bijwerkingen in het kader van de werking van het middel, onder andere verhoogd urinevolume, hypovolemie, dehydratie en hypotensie. Vervolgens hebben we nog de thiazide diuretica, zoals hydrochloorthiazide, vaak afgekort tot HCT, deze middelen remmen de andere cotransporter die we hadden besproken, waardoor chloride en natrium terughalen geremd wordt in de distale tubulus. En waar natrium gaat, gaat water, dus ook hierdoor zal er meer water worden uitgeplast. Zoals je raadt de bijwerkingen ook weer hier, onder andere over elektrolytstoornissen, met name hyponatriumie en hypogloremie, omdat we die transporter remmen maar ook hypokaliëmie, hypercalciëmie en hypomagnesiemie passen in het rijtje. En natuurlijk de bijwerkingen die afgeleide zijn van de werking, zoals hypotensie, dehydratie, hoofdpijn, duizeligheid, etc. Verder zien we ook bij de diuretica een vergrote kans op jicht door opstapeling van ureum. Van de kaliumsparende diuretica kennen we twee soorten. De eerste die werken in op de distale tubulus waaronder triamterrein. Dit blokkeert de natriumkanalen in de distale tubulus. Zoals je misschien is opgevallen, geldt voor alle andere diuretica dat je er een hypokaliumie van kan krijgen, te weinig kalium. En Zoals je in de video over elektrolytstoornissen kan zien, kan dat erg gevaarlijk zijn. Dus geven we er in dat geval een kaliumsparend diureticum bij. Normaal zal het lichaam natrium inruilen voor kalium, waardoor we dus natrium terughalen in plaats van kalium en al dat kalium gaan uitplassen. Maar als dit wordt geremd, dan houden we dus meer kalium in ons lichaam. Ook hier zijn de bijwerkingen niet heel verrassend, want het is met name een hyperkaliumie, oftewel er is te veel kalium gespaard. En de tweede groep zijn onder andere epleronon en spironolacton. Zij zijn aldosteron-antagonisten. Normaal zou aldosteron dat is onderdeel van ons RAS-systeem het volgende effect hebben. Het bindt aan een intracellulaire receptor, waardoor de celkern een seintje gaat geven om meer natrium-kaliumpompen te gaan aanmaken, die natrium terughaalt en kalium uitscheidt. Maar wat deze diuretica doen is dat ze tegengaan dat aldosteron aan die receptor kan binden en dus dat die natrium-kaliumpompen niet meer gemaakt worden en daardoor kan er geen kalium meer worden uitgescheiden, en houd je dus meer kalium over in je lichaam. Bijwerkingen zijn onder andere hyperkaliumie, oftewel te veel kalium, en hypotensie, flauwvallen, duizeligheid en hoofdpijn. Van spironolacton is het een nadeel dat het niet alleen een antagonist is voor aldosteron, maar ook voor geslachtshormonen. Op die manier zorgt het voor bijwerkingen zoals gynecomastie, oftewel borstgroei bij de man, en amenoreu, afwezigheid van de menstruatie bij de vrouw. Epleronon heeft dit probleem niet, omdat het specifiek een antagonist is voor aldosteron. Download ook de actieve samenvatting, zo zal je deze stof nog beter onthouden. Bedankt voor het kijken!